Ja, mijn naam is Pieter Jalstad. Ik ben logistiek manager hier in Zwaagdijk. Eh, waarin we een grote diversiteit aan transporten verzorgen voor onze klanten. Nou, destijds was de behoefte naar meer inzicht in het getrokken materieel. We hadden wel altijd een uh, boordcomputer oplossing. Alleen uh, daar mis je natuurlijk de helft van je materiaal. Nou, materiaal is voor ons als bedrijf een grote investering. Dan wil je natuurlijk ook weten wat het rendement is, de stilstand en dergelijke. Nou, er is toen echt goed gekeken in de markt welke systemen er aanwezig zijn. Ja, uiteindelijk is de keuze gevallen op Ticum. Het is eigenlijk tweeledig, eh, zowel intern voor onze operationele afdeling, zodat we kunnen zien waar materieel zich bevindt. Het is voor ons belangrijk om te weten, ook voor wat betreft onderhoudsplanning, eh, zodat we ook materieel kunnen uitplannen. Daarnaast voor onze klanten, eh, vooral in de koelketen, is het ook belangrijk dat we informatie kunnen opleveren over wat de temperatuur heeft gedaan tijdens het uitvoeren van de transporten zodat ook de klant zeg maar gewaarborgd is dat de goed er op de juiste manier voed wordt.